Ik uh, ben benieuwd naar de stoten. Ik zit er af, maar het zit nog niet gemakkelijk. Uh, hij is nog niet af. Nog, nog, hier moet je nog als aan gebeuren. Nee, het eerste dat ik ga doen is zitten maken. dan is het veel om op te zitten. En op deze manier kunnen we erop zitten, maar dat is het niet interessant. Dus moeten we hier nog platte op opmaken om te zitten. En de leiding wordt met eh wat er zo geweven en uh, dat is mijn werk vandaag uh, nog met werk goed zo uh, gaan maand zagen, uh, het slapen eigenlijk uh, 39,5. Wat het al is, een keer of twee, 39,5. Dat is goed. dan denk ik het nog kan op de andere kant. veiligheidsvoorschriften. Ja, dat Ja, ik heb het op 38 gezet. Omdat ik anders. Komt dat door? Nee, okay. het is dus iets stiler. Komt het door. 38. Het vast spijtig, dat is nog niet vast lossen. Dat heb ik nu gemaakt, je kunt het zien, ja, goed. die steken we daartussen, zo, en hop. met me wat we moeten nemen. Mm -hmm. ja, daar. Dat steek ik daar zo tussen, dat moet er niet te veel achteruit komen, zo, hop, we plooien dat mooi rond, wacht, even wisselen over rond, we plooien dat mooi rond, en eraf. met mijn ons En dan beginnen we te vlechten. Hè. Kijk. Nu uh, moet ik eronder door. maar dat is moeilijk met de camera in mijn Nu moet ik eronder door. En hier erover. Zo. En dan eerder terug onderdoor. Ja. En, dan up. Zie je dat? en zo voort. En zo voort. En zo voort. Tot we En dan achterna. Ga ik die... Ik heb het is een beetje al, al gerusterd, die die die, die hè. Maar dat is niks geworden. Want ik ga hem helemaal laten rusten. Ik ga hem insmeren met een zuur. Uh, zoutzuur en dan laat ik die in de nacht buiten staan. Dan is die mooi schoon gerusterd. Oh. Oh, yeah. ik wat, hè. Ah, terug achteruit. Zo dat is uh, dat kan ik dus niet doen met de camera in mijn allemaal. Dat is dus de zit van de van de stoel. Dat gaan we met de rugleiding doen. Ik denk niet Celeste want dan ga ik die een bazaar krijgen. Ik ga daar een hartje in zetten. Denk je. Het krul zo. Van hier zoop, naar daar. En hier van Celeste. Ja, dat vind ik het beste. Weet je waarom? Dat ga je bazaar geven, aan de andere kant. Dan gaat het hier los zijn. En dat hebben uh, we niet graag. Eh, zo Een hartje met krullen voor in de, in de stoel. Ik heb een uh, paar keer vannacht genomen. Zo dus dik moet dat niet zijn. Ja, anders wordt dat ook weer goed doen. Ik heb hier zo een speldje. Dat, ja, dat is voor krullen te maken. Eh, ik heb daar nog een filmpje van staan op het internet, op het internet. En ja, zo ja. Heel simpel, gemakkelijk, niet te veel kracht bij nodig, want dat is ook weer te langer. We maken ons kroellokje, dat is een half kroellokje. We gaan de rest van kroellokje maken. Zo, en we maken dat tot het eerste. Voilà. Zo. Erop is een krul gemaakt. Dat is een rappe krul. Voilà. Perfecte krul. Mooi rond. Want anders was het vierkant. En dat is goed. Oké, okay. dan kijken. Daar is de stoel, zie je hem? Ja, ik zie hem ook. Ja. Ik weet niet wat we gaan doen. Dat we daar wel een hartje gaan inzetten. Kijk. Een hartje lijkt me goed. een of gaan we dicht aan de andere kant de zo voilà ik heb het al in elkaar gelast ga ik dat hier in tussen laten ja. zo tamelijk klassiek allemaal deze zo zal we zeggen vast plekken Niet kijken he, mensen, niet kijken. Als je kijkt naar loswerk, kunnen je er ook miserie van krijgen. Dat ik ik niet doen, ik ga dat hier niet lossen. Want dat is niet schoon. Dan gaan we de stoom omdraaien, en dan gaat ik dat Dan kan ik dat ook zo opdrukken, Een beetje. Ja. Oh, dat in niks. Dan moet ik dat terug een beetje omhoog zetten. Zo. Voilà. Weer niet kijken naar mensen die kijken. Ik mag ook niet kijken. Ja. Weet je wat daar plezant dan is? Als je dat last, dan voel je dat door de warmte trekken. hij kan dat dat een beetje op zijn plaats houden. Hè. Zo, dat is al tussen gevoefeld. je zo mag, moet wel wedden. Klassiek. Klassiek. Ik vind het niet te zeggen. Lachsjes te maken. Sorry. Ik heb hier een paar krullen getrokken. Dat is niet gesmeed. Ik zeg allemaal smeeduizen, maar dat is niks gesmeeduizen. Zo, we gaan het doen, ik ga niet rijden. Ik wil dat zo inleggen lekker zetten. Zo maar. Ik ga die zo daar erin zetten. Die moet tegen elkander komen. Zo. En ik ga die zo opzetten. Die zo hier tegenkomen. Dus, dat is mijn stiefd. Ja, wat heb ik nu genomen? Rust, daar. Hier. Dan heb ik nog een keer gemaakt. Een uh, rondspilling en een op. Zit. Het is Maar dat is goed wat het lukt. we zo zetten. Zo zetten. Dat hier. Wat het daar gisteren naast dus, en dan ga ik dat mooie naar buiten, maar zo fijn als ik dat wil. Voilà, en ik vind dat zo fijn. En dan ga ik hetzelfde doen. Ook gelijk zetten Met de striep. En ook naar buiten, ook zo fijn. Zo. Ja. En dan we dat En dan kunnen we daar allemaal mee spelen. En daar komt men dan ook nog voor binnenwerk in de still. De handen klappen. Oké. Zo was het hè. zo was het. Ik wist het Zo. Dat is goed. Keer? dat is beter. Dat is goed. gaat hij nog zo plaats van. dan. Tang. Ik heb geen. Al een beetje. Oké, okay. kunnen we aflossen. Op het En ik wil je toch Goed, voor mij dat ook. genoeg. Dan heb je de vuilnisje potij. Ik het, het de potij krijgen. En dat is lekker. Dan moet ik het volgende keer in mijn dekkeltij krijgen. Zo. Kijk. Dat is gewoon. Met de vrouwelijke vorm erin. Ja, goed zo. Enfin, ik ga het aflassen en dan moet ik nog wat slijpen en zo. Maar ah, ik ga dan geslepen slijpen. Dan gaat hij klaar zijn. Dan gaan we die links weer met zoutzeer. Deze avond dan laten we die in een aardbak staan. Okay. Heel mooi frusje. Deze mooi echaal frusje. Die moet zomaar rust vindt. Je moet niet zomaar, moet te groeien zijn. dat wij ronnetjes opzetten. Stijgen slappen. Ah, ja. nee, niet niks slappen. Hier, kijk. Zo. Zo, een rinkjes. Ik zet het daar gewoon op en ik klas dat helemaal in. Dat is gewoon hè. Natuurlijk met de opening rampen, ja. Prudelbolletjes zijn die daar, ja. Die zijn er ook, dus we moeten we ons landschap halen. Het er zit dan niks meer te maken man. Goed. Voilà. Die zaak, dan moet je het in. Totdat afvul het dat dat mijn mijn mijn de stapel gaat erop. Maar, ah, maar. stram, hè? Dat is wat we draaien. Ik heb blazen, ja, ik heb wat Dan gaan we de dus stoort omdraaien. En iedere keer schijnt het vlak in mijn ogen. ze, oh, de stoel is af. Is het geen juweeltje? Is het toch iets aangesmeed? <laughs> wat plat geklopt en rondgedraaid. Meer niet. En, eh, kan ik eens even zien we goed zitten? Gaan ja, dan een keer even kijken. Dat is goed in zitten. Gaan zitten. Mama, man, Wat zit? Oh, ik heb niet zien. Ja, ze. Dat is spijtig, maar ik zit hier goed. Oeh, dat is nog warm aan mijn rug. Ja. Dus, uh, dat was hier nog warm. Voilà. De stoel gemaakt in smid ZV-lokken. Plus. Oh, die een andere bron hier? Ja, dat ik nu eigenlijk wel zelf Het goedste vind dat is dat de eerste. Dat is dat uh. En dat is. Nou ja, dat is. Dat is, dat is wel lang gewerkt geweest, dat is ook gesmeed geweest. Hè? Dat is uh, gesmeed, ter rust. Uh, dat is voor. Uh, wat we kunnen in doen? Een en zo van alles. snoepjes, Dan mogen we die snoepjes aan mij geven. Zo, dat zit er niet al te vast in, maar dat stukje ik niet Dat vind ik toch het schoonste, ja. ja. Goed, dat dat ja. Dat is zo wat cool de. Dat is voor. Uh, Eet op te zetten en zo. En ja, het is niet voor niks. Smidze twee lopen. Zo. Ik hoop dat jij het goed vond. Uh, in de Smitsen hier bij mij. Uh, de stoel is gemaakt. En zijn we weer content. Kunnen we weer iets meepakken naar de Ambachtenmarkt. Kesselo. Tja, tot de volgende keer.